Zo, oh, uh, Renko, en, dit was dan de, de wiki schrijfdag, was, uh, en uh, <laughs> wat vond je van de, de wiki schrijfdag van vandaag? Uh, voor een hele middag met z'n allen in een klein kamertje achter een laptop zitten, vond ik het eigenlijk enorm gezellig. Ja. Dus uh, dankjewel iedereen dat jullie mee hebben willen werken aan het uh, uh, updaten van, uh, van de website en de wiki. Het was enig al achterstallig onderhoud om, uh, om te doen en uh, we zijn een uh, heel eind opgeschoten vandaag, uh, voor, heb ik het idee. Dus uh, nogmaals dank daarvoor en uh, op naar de volgende, zou ik zeggen. Oké, okay. nou ik uh, wil denk ik ook iedereen uh, even bedanken. En uh, ja, voor de kijkers, uh, mocht je dit ook uh, voor de toekomst een leuk idee vinden. Uh, we zijn natuurlijk altijd uh, nog op zoek naar uh, nieuwe vrijwilligers. Het hoeft niet alleen voor de Wiki schrijfdag te zijn, maar het kan voor van alles en nog wat. Er is echt genoeg te doen. Uh, neem bijvoorbeeld uh, het YouTube kanaal. <laughs> bijvoorbeeld ja, social media, ICT, uh, zijn meerdere vlakken waar we uh, versterking wel uh, nodig hebben. Dus uh, als er mensen zijn die iets kunnen willen doen, dan uh, meld je aan. Wees welkom. Nou, nou dan hebben uh, we een mooie afsluiting van het filmpje. Zwaaien. <laughs> <laughs> <Doei. laughs>